Ik ben Paul van Keulen en ik ben eigenaar van het bedrijf Warm Co. BV. Dat zich bezighoudt met organisatieadvies en organisatieverandering en coaching voor medewerkers binnen overheidsorganisaties. Ik was uh, 20 maart uh, was ik aanwezig bij het event uh, Reis naar Rijkdom en daar werd ik zo door geïnspireerd. Ik denk hier wil ik meer van weten van hoe doet Laura dat? Hoe uh, Krijgt zij het voor elkaar om steeds meer klanten te krijgen en succesvol te zijn? Ja, Toen ik het event had gedaan, toen kwam ik s'avonds thuis, toen eh, zei ik van we moeten alles omgooien, we moeten over een andere boeg gooien. We hebben toen eh, de producten die we hadden hebben omgezet naar een programma. En eh, ik had binnen 14 dagen een 6 maanden programma verkocht voor 23.500 euro. En nu met het 4 maanden programma ga ik leren hoe je echt puntjes op de i zet, eh, hoe je nog beter kan zijn in acquisitie en verkoop. ...nog beter je salesplan kan maken. Dus ik heb er erg veel zin in, ja. ja. Daarvan zou ik zeggen zeker doen. Want je leert daarin voor een echt succesvol te zijn... ...en daarmee je omzet stukken hoger te maken dan dat die nu al is. Ja, dat zou mijn tip zijn naar ondernemers, ja.